Omdat ik een onbekende niet vraag te beschrijven wat hij nog niet gezien kan hebben, laat ik hem niet binnen. Ons huis telt drie kamers, waarvan twee tijdelijk buiten bedrijf, zodat alles wat we doen zich afmeet aan wat we kennen. We zouden evengoed elders hetzelfde kunnen. Waar het niet dat we onszelf inmiddels keurig hebben afgestemd aan de 14 vierkante meter die we delen. Sinds we zijn ingetrokken verhuist niets. Blijkbaar nemen we genoegen. Hiervoor woonden we niet veel groter, maar letten beter op. Wellicht was de woning debat, wellichter namen onze gedachten meer in beslag. Geslepener zijn we niet geworden, gewichtig slaan we ons er doorheen. Omdat de woning is toegewezen, houdt het zich staan. Maar de muren luisteren, vallen woorden op, waar geschilderd moet das